ACV zette de DVS onder druk in die hoek, maar uh, er werd onderuit gevoetbald. Nu weer helemaal terug op eigen helft. diepe bal richting Quincy Veenhoff. Die bal valt en een schot van Kruisseer. De keeper stond wat voor zijn goal. Dus, uh... Hij was tussen de palen, maar ruim over de lat. Ja. Kan uh, Remyon, uh, ja. belopen. Ja, kan die, ja, die kan hij belopen. Hij is er door. Richting de die... Door de oh, benen. Jammer. Keeper kan redden. Hij deed heel voorzichtig. Jim de Leeuwen naar Husser. Bal achter de verdediging. Die, Mulder uh, valt goed. Geen overtreding. Goed verdedigd zegt door uh, Tim van der Berg. Kruising, kruiseer op van Hilton. Jammer. Die moet onder. Oh, het lijkt zo van dat je zegt van, hey, die bal had makkelijk onderschept moeten worden. Maar ja. dat is gewoon zuiver gespeeld. Spijkerman nu in de 1 tegen 1. Wil die 1-2 aangaan? Maar Husser, bal in de 16. Schotje. Dat heeft iets eerder in een duel kunnen komen, denk ik. Oh, dat hoorden we ook weer vanaf de bank. Nu, nu druk. Ja. Goeie bal op Romion. Boom. Doe eens. Achter is de man. Het uit, uh, ja, ja, want hij is... Hier, Kruijzer had dat ook gewoon uh, kunnen aanhalen. In een fractie zag je het in zijn lichaamstaal dat hij het wou gaan doen. Maar... Daar gaat hij. Veenhof. Oei. Dat kan hij. Goed schot. Goeie pof. Van, van Onder zijn lichaam geschoten. Mogelijkheid. Nou. Kruisingen, ja, ja, ja. <laughs> Daar uh, valt die Kruisheer door fout achter in, of centraal in de uh, verdediging van ACV bij het uitverdedigen. En uh, daar kan uh, Kruisheer van profiteren. We keken allemaal nog even. Maar de bal ging binnenkant paal. naar de andere kant het netje in. Zo komt DVS op een 1-0 voorsprong door een mooi doelpunt van Adriaan Kruisheer. bal nu. Uh, Tim van den Berg op zijn voorhoofd. Husser naar uh, Jasper. Uh, kijk, kan daar wil die, wil die bal bezit hebben. Hier wil die bal bezitten. Hier wil die bal bezit hebben. Nee, en toch is Assen een uh, taaie ploeg hoor. Kijk eens. Met Mulder. Goeie stuk. Oh, daar. Daar ja. was hij weer. De voetballer met de mooie uh, voetbalnaam. Ja, het was... Uh, Jeremy Jonker die uh, net niet aankwam uh, bij uh, nummer 11, Justin Mulder. Goeie voorzet, maar net een uh, ja, half metertje te ver voor hem uit. Koen Vloedgraven. Of Quincy Veenhoff combineert met Nicky van Ilten. Ja, is een overtreding. Kort langs de muur. Niemand die maar aanraakt. Quincy Het Alleen die keeper, Maarten. Ja, dat had ik niet ja. helemaal voorzien. <laughs> Bijna goed. Nicky van Hilton. Achterin gegeven. Tim van den Berg kan ook aanvallen. Boom! Op voetje, beentje van de keeper. Die ligt daar weer gewoon heel goed in de weg. Het publiek wil dat er vooruit gevoelbald wordt. Hebben ze best wel recht op. Via Convloedgraven. Romion, oh kijk eens. Hoekschop. Nou, hey, er gebeurt weer wat, Leeft ook op. Mooi hè, dat, dat ook, hè? Voelt, Het publiek heb je nodig. Dat gaan we weer even missen. Dat... Oh. Zeker. Stéphus zeg maar niet euh, zichzelf in slaap zust. Dit is gewoon een wedstrijd die we kunnen winnen. Kijk eens, hij is er achter vandaan vertrokken. Quincy Veenhoff, aanname. Oh, ho, ho, ho. oh, wat een mooie bal. Hey. Fantastisch achter de verdediging neergelegd. Geen buitenspel. Quincy Veenhoff, en wat doet hij eigenlijk? Hij doet weinig fout. Ja, nou, hij vergeet te scoren. Het enige wat hij deed, dat zag niemand, is dat hij hem op zijn hand aannam. Volgens mij. Die staat dan ook nog steeds. Komt hij toch uh, met een voorzet. Goed, uh, vroeg gesprongen Tim van den Berg. De wedstrijd komt een beetje los aan de kant van DVS. Vink Luiver, strak over de grond. Kan worden opgepakt door Ma Maarten van Dijk. Maarten van Dijk met Benjamin Romyon. Verdedigd. Vecht, uh, lust van DVS. Nicky van is <laughs> oh Mooi hè, publiek. Ja, genieten. Genieten ervan, hè? Eén schreeuw gewoon van iemand. <laughs> ja. Langs de lijn. Hey. Mag allemaal niet meer. Nee, ma dat maakt het voetbal zo mooi. Hey oh, goeie. El Black, boom. In één keer. Boem! Ja. <laughs> kan die hoor! Komt die bal. Lekker Daan. Daan Huiskamp. Het zal een van de laatste wapenfeiten zijn van Daan Huiskamp. Dat we hier gewoon inderdaad wat iemand al uit het publiek riep aan een biertje kunnen. Of wat anders natuurlijk. Iets te zacht. Bal is een schijver. Gooit hem naar voren. Bal de lucht in daar. Tim van den Berg. Kan hij die binnenhouden? Nee. nee. Hij schiet de bal naar de scheidsrechter. Nee. <laughs> hij denkt, ik ben er ook klaar. Nee. Nee. De scheidsrechter zegt, uh, Daan Huiskamp moet die bal nog een keer nemen. Hoe is het in Staphorst? Er is het nog 3-3. Uh, Hij kijkt op zijn horloge. En hij fluit af. 1-0 vandaag betekent drie punten. DVS doet weer goede zaken om deze wedstrijd met publiek nog eventjes winnend af te sluiten. En zo uh, ja, de punten hier in Ermelo te houden.